Hoi Joyce, hey Joyce, hey blackjack, hey blackjack. Waar doen jullie je slagwerk mee? Hey, hey blackjack, hey, kijk blackjack. eens hey, blackjack. Hey, blackjack. Hey, blackjack. Oh blackjack, oh blackjack. Ja, je denkt dat ik woord? zit, maar die zijn op. O, oh, Black Jack! Ho, Jos! Je heeft Hey! Hey, Black Jack! Zwaatig genoeg heel veel goed! Heetjes! Oh, Josh! Oh, Josh!